In Sexpedia willen we je laten zien hoe je prettig seks kan hebben. Hoe je communiceert en om consent vraagt. Maar ook wat je nou precies allemaal wel en niet kan doen. Je ziet dat ik het bloed heet. Hè? Je maakt inderdaad wel eens mee dat hij eruit vloekt. Tips en tricks, no-go's, standjes, handelingen en trucjes voor tussen de lakens. Alles komt voorbij. Door het uit te voeren en het er uitgebreid over te hebben, willen we zorgen dat jij het fijn hebt in bed. Oftewel, echte seksuele voorlichting.